Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe korte video. Mijn naam is GTA5 LSP voor Vandaag, zoals jullie zien, drie, of ja eigenlijk één, nieuwe ambu. Ze staan er met z'n drietjes, Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar eerst waar deze video vooral om gaat is de Discord server die ik heb. Ik uh, sowieso al een shoutout naar Justin, uh, linkje van hem in de beschrijving naar zijn YouTube kanaal, naar zijn website, et cetera. Want hij heeft eigenlijk uh, ja, mij geholpen met de server, ja ik mag eigenlijk wel zeggen, eigenlijk volledig de server voor mij opgezet. Uh, ook um, even denken, ja, een leuk dingetje misschien voor jullie. Jullie kunnen dus via de beschrijving joinen en de eerste vijf die joinen, die krijgen van mij een VIP, een VIP uh, rang. Daar kun je verder niet heel veel mee, maar ja je kunt daar in ieder geval, je krijgt je eigen kanaaltjes waar je kunt praten met elkaar. Uh, je krijgt je eigen chat uh, kanaal en uh, daar zal ik ook te vinden zijn een, paar, uh, een aantal keren maar ook gewoon in de gewone chats ben ik ook te vinden uh, je mag mij dus ook gewoon taggen aanspreken maar uh, ga me niet vol spammen je kunt er support vragen dus hulp voor je game, je kunt er vragen hulp uh, voor je 5m server of ja met uh, problemen met je 5m uh, kun je daar uh, kun je daar allemaal terecht, je kunt daar foto's uh, plaatsen, je kunt daar met mensen praten je kunt daar soms muziek luisteren je kunt er eigenlijk een heleboel Zeker even joinen, de eerste vijf krijgen dus VIP, VIP rang. Ik ga voor de rest nog allemaal mensen support rangen geven. Dus mocht er vragen zijn, kun je altijd bij support terecht. Dan nu de ambu achter mij. Er is nog een work in progress, kan ik het maar even, zal ik het maar even noemen. De ambulance uit regio Gelderland-Midden is hij gemaakt. Gelderland-Zuid gebruikt hem ook en Gelderland-Noord als dat een regio is geloof ik ook. In ieder geval zoals je ziet met die bobbel voorop. Ja, ik vind hem echt super vet. Hij heeft ook een hele mooie sirene, vind ik dan zelf. Uh, ja, de grillflitsen bijvoorbeeld, die zijn nog geel. Daar gaat, uh, er wordt allemaal nog uh, aan uh, gewerkt. Of elke flitser is inmiddels geel, zoals ik zie. Uh, achter mis ik nog een kenteken. Maar die was eraf gevallen toen ik hier naartoe reed. Hier is hij nog een beetje groenig. Dat wordt ook gefixt. Uh, we hebben ook groen achterop. Groen voorop. Hier zo. We hebben dan ook oranje voor en oranje achter. Maar dus er komen nog een paar updates aan. Ik zal je nu in ieder geval heel even meenemen in een hele kleine spoedrit. Dan kunnen we de sirene eens horen, want ik vind de sirene alleen al super gaaf. Skin en de sirene gemaakt door een vriend van mij. En de ambulance zelf is gemaakt door Justin. Beunhaas. Allemaal te vinden in de beschrijving. Alle linkjes naar hem te vinden in de beschrijving. Laten we even kort hier de straat afrijden. Nou dit is hem dus. Met ik geloof dat hij de Rumble sirene heet. ja super vet ding pas op daar komt een ambulie aan ja dus uh, die gaan we zeker zien over een paar dagen misschien na nou, no, nog niet een paar dagen over een ja aantal dagen ik durf geen uitspraak te doen wanneer komt hij dan komt er een aflevering mee online daar zal ik ook meteen de antwoorden van de Q&A erin uh, uh, zetten dus alle Q&A vragen die jullie laatst hebben gesteld die zal ik dan ook uh, beantwoorden daarin ik zou zeggen, ik zie jullie graag op mijn Discord-server verschijnen. Als jullie allemaal joinen, zal ik waarschijnlijk zelf niet aanwezig zijn, omdat ik weg moet vandaag. Maar uh, ja, de rest van de dag, dagen, dat jullie er allemaal zitten, zal ik er ook uh, genoeg aanwezig zijn. Dus tot dan, en uh, ja, bedankt voor het kijken. Tot morgen, want, nee, tot overmorgen. Vandaag is nog een video online gekomen, als je die niet gezien hebt, kijk zeker op mijn kanaal, en dan zie ik je nogmaals over twee dagen bij een nieuwe video. Tot dan!